Hoi, leuk dat jullie kijken. Als jullie zien sta ik hier nu buiten. Ik ben aan klaarmaken voor een fotoshoot voor mijn brillen. En uh, ik ben me aan klaarmaken. Dus ik zie jullie zo weer terug. Doei! Doe mag gewoon en dan maken we zo meteen nog wel. Hey, wil je nog eens naar mama kijken, even zonder. Oké, okay, weer klaar voor. <laughs> nou, je zit al super goed. Het zou ook leuk zijn als... mogelijk niet nog even bij de komt. En weer nog eens die kant op kijken. Ik ben klaar en... Dit uh, was heel leuk en ik uh, ben benieuwd naar het eindresultaat. Ciao!